Ja, ja, ja. Ja, hi. Hi. ja, leuk dat jullie weer kijken naar het vlog van de kindercorrespondent met Zwarte Piet. Nou, het gaat niet over Zwarte Piet, want dat hebben jullie woensdag natuurlijk al gezien. Maar wat een week was het, jongens. We zijn in Brussel geweest, we zijn naar Amsterdam geweest, we zijn overal geweest en we hebben een prijs gewonnen. Zoals je dit is Ja, hey, hi, hallo. Taco Ja, dag. Hij heeft bij nog gezeten en het heel toch dat hij hier is. In de klas. Mag jij een handje? Tuurlijk mag jij een handje. Boks! Boks, ja, heel goed. Zijn een... Brussel is eigenlijk maar een uurtje van Rotterdam naar Brussel. Eén uur sta je hier op naar de afspraak. We zijn nu in de metro van Brussel en we zijn hier dus allemaal bewaakt met de leren en zo. Nou, meer Brussel's dan dit wordt het niet, zeg. De Europese Commissie, de plek waar alle ministers en zo aan het vergaderen zijn over belangrijke zaken in de Europese Unie en heel veel wordt hier over kinderen gepraat, maar veel te weinig. Met kinderen. Nou, en daar is dan de kindercorrespondent om te vertellen waarom het zo belangrijk is om ook naar de mening van kinderen te luisteren. Daarover hier gekletst in Brussel. En wie weet wat daar allemaal uit gaat volgen. Spannend. Je ziet het wel een klein beetje aan, me. ik ben echt ongelooflijk. Moet je dus de hele dag Engels praten, uh, uh, Frans praten, een beetje Nederlands praten, maar vooral dus allemaal andere talen. En uh, uh, nou ja, het is nu bedtijd uh, en het was een fantastische dag en goed om al deze mensen hier te komen. Ja, er gebeurt heel veel. Ik ben hier vandaag in uh, de Wester Unie in Amsterdam. Want daar is uh, de debatbattle van het Vrije Woord. Er komen hier al allemaal uh, uh, mensen en jongeren binnen en we gaan met z'n allen debatteren. Want debatteren kun je leren! Haha! Ik ben het oneens, want ik vind dat je niet alles moet geloven wat je ziet op het internet en dat je ook eigenlijk zelfstandig moet zijn en niet aan andere mensen denken. Ja, maar dat komt helemaal goed. We zijn hier bij de Hogeschool in Leiden, van Amsterdam naar Leiden naar Brussel. Het gaat allemaal net zo makkelijk. En hier is Jane en Kozai zeg ik goed. Hè? Ja, Lujain, die kennen we natuurlijk al heel goed, maar uh, Kozai ken ik nog niet. En veras Vader van Kozai en Lujain. Uh, waar zijn jullie geboren? En waar wonen jullie nu? De prijsuitreiking van de Nationale Hulpprijs. Want we zijn genomineerd, de kindercorrespondent is genomineerd. Spannend, spannend. En er zijn heel veel stemmen uitgebracht. En er is een uh, stemmenjury en een vakjury. Dus het is nog best spannend wie er nou uiteindelijk echt gewonnen heeft. Dus dat gaan we zo meteen hier binnen horen. En we zijn genomineerd, ja, omdat de kindercorrespondent natuurlijk zegt... ...we moeten meer naar kinderen luisteren. En ook naar kinderen die bijvoorbeeld uh, hier als vluchteling naar Nederland gekomen zijn. Maar vluchteling vinden we een beetje stom woord hè, eigenlijk. Oh ja. Ja. ja. Waarom eigenlijk? Um, nou, ik wil niet vluchteling genoemd worden, dat is het probleem eigenlijk. Precies. Nou, daar gaan we het over hebben en als het goed is gaan we daar veel meer van horen, als we de prijs winnen natuurlijk. Het is heel serieus en het is die allemaal vaart... grote mensen en volwassenen. Zijn de enige kinderen. Ah, ah, ah. We hebben gewonnen! Ja. Dat is een heel leuk podium. En wat vinden we daarvan? Um, eigenlijk heel leuk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik, Nou, ik al helemaal niet, want we waren dus prachtig. Woehoe. Wat nu? Ja, terug. <laughs> wat nu? Nee. Gaan we vloggen? Ja. Zou jij dan een van de vloggers willen worden? Ik ook. Ja. Zou je dat willen? En dan gaan we dus jou, ja, jouw verhaal ja. laten vertellen over hoe het gaat en wat je allemaal meemaakt en wat jij belangrijk vindt. En dan kan je heel erg je mening geven. Ja. Zou je dat willen? Uh -huh. Waarom zouden ze meer naar het verhaal van kinderen moeten luisteren bijvoorbeeld? Omdat kinderen gewoon goed zijn. Ja. En ik wil heel veel ideeën. Ah. Um, uh, nou. Kinderen hebben ook ideeën, niet alleen volwassenen. Volwassenen moeten dus ook naar kinderen luisteren. En ja, daarom moeten volwassenen naar kinderen luisteren. Want heel vaak luisteren uh, volwassenen niet naar kinderen. We gaan vloggen. Hyperpiep. Hoera! hahaha. Ja, we zijn hier met de prijs op basisschool, stap voor stap in Els, want daar zit Lou Jane in de klas. Hallo klas! Ja! Want ja, een eerste prijs moet natuurlijk wel gevierd worden en gevlogd natuurlijk. Ja. Omroep Gelderland is nu Lou Jane aan het interviewen, dus wij moeten even heel zachtjes zijn. En dit is dus precies waar het over gaat. De kinderen moeten hun verhaal vertellen en het is zo vet dat dat dus steeds vaker gebeurt. Ja, maar je hebt het Ik vind dat uh, ieder kind zichzelf mag zijn, dus ook mensen uit verschillende landen. Ik vind het een, go het een goed idee, want sommige mensen die zeggen dat vluchtelingen minder mensen zijn, maar dat is niet zo. Ik vind dat alle mensen zich mo mogen uiten. En vluchtelingen hebben veel meegemaakt, dus die, die kunnen daar veel vertellen. Die weten wat er allemaal gebeurt en die hebben denk ik ook nare dingen meegemaakt. En ik vind dat ze dat gewoon allemaal mogen uiten. Alle vluchtelingen moeten hun gevoelens kunnen uiten in de wereld. Nou, Ik vind het uh, belangrijk dat uh, vluchtelingen zichzelf kunnen zijn. En niet opeens omdat uh, mensen er anders over denken dat ze veranderen van uiterlijk en van gedrag. Ik vind dat ze gewoon hunzelf moeten blijven en zijn. Ook goed, want dan kunnen mensen ook meer weten over wat vluchtelingen... Vluchtelingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld zeggen ze dat ze slecht zijn, maar ze kennen ze geen eens. Nou, ik vind het heel goed dat jullie gaan vloggen, want sommige vluchtelingen durven zich niet te uiten. En door voor een kamer te praten, dan zie je eigenlijk niet wie er naar je luistert. En dat is misschien fijner. Ja, en is ja. het voor Zwarte Piet nog een beetje de hendel allemaal? Ja, ja, hele goede uh, goed te doen. Zijn jullie nog gediscrimineerd? Vandaag nog niet. Nee, echt alleen maar blije mensen die, uh, die we vandaag blije hebben. mensen, geen discriminatie. Dat is heel goed. Daar zijn we blij om. Hè? Nou, uh, dat was het weer voor deze week. Uh, volg de kinderkort volg de vlog. En uh, volgende week meer. Doei! Dag! <laughs> Doeg.